We gaan vandaag deze leuke muts haken en hij is natuurlijk nog niet af en je ziet hier ook uh, een boordsteek. Um, maar hartelijk bedankt voor het kijken naar de video's van iedereen kan haken, uh, de duimpjes omhoog, abonneren, uh, patronen kan je bestellen via uh, mailadres iedereenkanhaken@hotmail.com. En ja, we gaan vandaag deze leuke happy muts maken. En die happy muts, ja die is gehaakt gewoon eigenlijk, lijkt het alsof het gebreid is. Kijk, het, uh, het is wel met haaknaald nummer 7. Dus ja, het, het is een opschieter. Het is in de achterste lus insteken. Um, ja, dit wordt dan een muts. Hè? Dan is, uh, even kijken hoor, dit is de bovenkant. Maar iedere keer dit stukje ga ik uitleggen. Ik ga de steek uitleggen. Uh, ja, zo duidelijk mogelijk. En dan ga ik dadelijk even vertellen welke bol dat je nodig hebt. Dus, dit wordt de happy muts van Iedereen kan haken. Uh, ja, haak lekker mee. Uh, ik zou zeggen, de filmpjes mogen gedeeld worden. En onder de video staat ook nog welke haaknaald en welke bol dat je nodig hebt. Maar dat ga ik nu allemaal uitleggen. En dan zie ik je dadelijk terug. Tot dadelijk! Je hebt nodig voor de happy muts happy hat te maken wol natuurlijk. Ik heb toevallig de gigantic cake gekocht, maar deze is gewoon natuurlijk dit is natuurlijk veel en veel te veel voor een muts. Maar ik dacht dan kan ik er nog een keer een das en zo bij haken. Het is 100% polyester en hier zit 970 meter op die heb je dus niet nodig <laughs> um, je kan hem haken deze wol op haaknaald nummer 7 um, en je kan hem ook wassen op 30 graden dus uh, nou ja, welke wol dat je ook wil gebruiken dat maakt niet uit ik heb zelf nodig voor deze happy muts happy het hoe je het ook noemen wil heb ik nodig gehad een pen want ik heb natuurlijk wel uh, het patroon uitgeschreven, je kan meeschrijven, je kan het patroon bestellen wat je wil je hebt in ieder geval nodig dan een pen, een schaartje, een stopnaaldje voor je draad weg te werken, een centimeter want um, deze muts wordt niet van boven naar onder of van onder naar boven gehaakt, maar um, we gaan gewoon eigenlijk de omtrek van je hoofd uh, haken is dus eigenlijk, ja ik laat het dadelijk zien maar in ieder geval een schaar, een stopnaald, een, een, een steekmarker Dat is ook wel handig omdat je aan de bovenkant van de muts ga je minderen en dan haak je eigenlijk op een bepaald punt een paar steken of een steek samen en ik heb gebruikt haaknaald nummer 7 en je moet gewoon even kijken de afmetingen van de muts uh, hoe je ver je komt met je losse ketting dus hoeveel centimeter, maar ik heb deze wol gebruikt en die ik net heb gezegd de gigantic cake met haaknaald nummer 7 maar heb je bijvoorbeeld de royal daar kan je ook een muts mee maken dan pak je haaknaald nummer 6, nou dan gaan we beginnen met uh, de losse ketting en dan zie ik je zo weer terug, tot zo ik heb even de muts uh, zo gelegd zoals hij gehaakt wordt dus hij wordt van boven naar onder gehaakt. dus dit is de boord uh, bij je uh, zeg maar bij je ogen en dit is bij je kruin en hij valt misschien iets langer uh, dus de, deze toer die ga je iedere keer maken dus je begint hier aan de rechtse kant met een losse ketting en omdat hij nou een beetje krom trekt lijkt het. Maar dat komt omdat je aan deze kant ga je minderen. Uh, en dat is gewoon één steek minder hoor. Dat is gewoon in één slag uh, is dat gebeurd. En dan zie je op dit puntje. Ik hoop dat je het een beetje zo beter kan zien. Zie je? Uh, op een gegeven moment met één toer. Maar dat wordt dadelijk allemaal netjes uitgelegd. Uh, ga je niet tot het eind haken, maar keer je weer je werk en dan uh, ga je de volgende keer zeg maar uh, dit weer, zo dit stukje, dit haak je met één eigenlijk één steek haak je dit weer samen en dan ga je weer de bovenste boord haken. Dus je haakt hem eigenlijk gewoon van rechts naar links, van rechts naar links en het zijn, uh, ja, het zijn verschillende toeren lijkt het wel maar het is eigenlijk maar een paar toeren uh, soort breisteek en een toer uh, kruisjes dus dan sla je een steek over en dan ga je achterlangs uh, die steek weer oppakken en dit zijn stokjes en je laat er een lange draad aan in het begin zodat je daarmee straks uh, je muts in elkaar kan zetten en nu kunnen we dus beginnen met de losse ketting, tot zo! nog even de afmetingen van de muts ik kom op uh, 17 inch uh, lengte die je dus uh, moet haken en dat is ongeveer 44 centimeter dus ik zou zeggen dit deze afmeting die uh, meetje eerst om je hoofd of je doet eventjes de muts op je hoofd. En um, deze, de hoogte van de muts, is bij mij 28 centimeter hoog. En 28 centimeter is, even nakijken, 11 inch. Um, dus dit zijn de afmetingen van de muts. En dan naai of haak je de muts aan elkaar. Maar we beginnen nu dus echt aan de losse ketting. Tot zo. We beginnen de Happy Muts Happy Head met een opzetlus, en je moet dus een hele lange uh, draad houden zodat je straks uh, je muts lekker in elkaar kan zetten. Dus je neemt ongeveer, ik zal even centimeter pakken, toch wel 50 centimeter. Die hou je aan, en als je 50 centimeter hebt, dan ga je je opzetlus maken. En de steek die is deelbaar door 2, dus je zet 38 lossen plus 1 op, dus in totaal 39 losse 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan zie ik je bij 39 lossen, daar zie ik je weer terug. Dus deelbaar door 2, dus is 38 en 1 lossen om de beginsteek uh, te haken. Tot zo. Als je je losse ketting klaar hebt, dan gaan we omslaan. En we steken niet in deze in, maar in die tweede. Daar steken we in. En we halen de draad op. En we gaan die steek ook weer meteen door die twee lussen halen. Dus omslaan, insteken, doorhalen door twee. En dat ga je zo de hele toer ga je ze afmaken. We zijn op het einde van de eerste toer. En dit is de laatste steek. En heb je zo 38 steken geraakt. Dan gaan we nu naar toer 2: 1 losse en we keren het werk. En dan gaan we weer omslaan. En dan gaan we in deze steek. Deze, dit is de steekje. Tenminste niet deze waar de haaknaald uit komt, maar die tweede. Daar steken we weer in. En we halen door twee lussen. Nu gaat het even bij mij lastiger. Omslaan. We uh, steken in de achterste lus iedere keer in ik weet niet of ik het net al gezegd had maar de achterste lus want dan krijg je ook het mooie um, ja alsof het gebreid is dus je steekt in je haalt om door twee lussen dus eerst je gaat om insteken je haalt om en dan ga je meteen door door twee lussen Het is dus even wennen hoor die steek want soms dan heb je hem in één keer te pakken Zie je? En nu krijg je ook echt dit resultaat. Dat je echt het gebreid, net alsof het gebreid is, omdat die lusjes zo mooi naar boven komen. Nou, dit wordt uh, toer 2. En die gaan we even afmaken. En dan zie ik je op het einde weer terug. Tot zo. We zijn op het einde van de tweede toer. En we gaan nu de laatste steek maken, ik zie dat ik er nog een moet maken en dan gaan we naar toe 3 met één losse, dus je keert iedere keer het werk met één losse We beginnen aan toer 3. Omslaan en niet in deze, maar in die tweede. Dus niet in deze waar de haaknaald in zit, maar in deze steek, achterste lus. Daar gaan we weer maar uh, deze ja, soort vaste maken. Deze steek. En dat doen we 7 keer. Dus dit is 1, dit is 2, 3. vijf, zes, zeven. Dan gaan we nu. Um stokjes maken en dan gaan we eerst een steek overslaan dus we hebben nu 7, uh, zeg maar dat dit vaste zijn ja het is een beetje een andere manier met die overslag maar goed deze 7 steken hebben we nu gedaan en dan gaan we deze eerste die gaan we overslaan en dan gaan we in de tweede maar dan pakken we wel allebei de lussen en dan wordt het een stokje dus je slaat een steek over en je gaat Daarna een stokje maken, dan ga je een stokje maken in die overgeslagen steek, maar die pak je aan de achterkant, dus je steekt achterin in die steek die je overgeslagen hebt. Het is even oefenen, maar het kan wel, dus dat wordt een stokje en dan krijg je die mooie kruisjes die je hier zo ziet die zie je een beetje op het eind van het beeld zie je die kruisjes en die ga je zo 11 keer maken dus je slaat een steek over en in die volgende in allebei de lussen daar steek je een stokje is goed opletten dat je een steek overslaat een stokje En achterin steken, en je haalt de andere op, andere draad of de draad. Haal je op, zie je? En dit doe je 11 keer dat je 11 kruisjes hebt. En dan zie ik je dadelijk weer terug op het einde van toer 3. Tot zo als je 10 van die kruisjes hebt gehaakt. dan gaan we nu een half stokje haken en dan sla je weer een steek over en weer in twee lussen en dan een half stokje dus door drie lussen heen en dan ga je nu weer achterlangs ook weer een half stokje maken in die overgebleven steek dus zeg maar dit is je twaalfde kruisje maar dit is dan een half stokje dan gaan we nu uh, 1 2 3 4 5 6 hou je hierover en het eind uh, de eindsteek dus ik heb nu 1 2 5 6 en de eindsteek dus 7 steken heb ik nog over uh, nu gaan we nog twee vaste maken dus omslaan en dan weer in de achterste steek 1 2 en nu laten we dit rijtje staan en gaan we toe 3 keren met een losse dus we keren nu het werk en we houden dit eigenlijk gewoon open want dan komen we dadelijk pas op terug en dan zie je hier Wacht, ik zal hem even zo neerleggen. Even goed neerleggen. Dat je op een gegeven moment bij de derde toer iedere keer je werk draait. Dus je telt elke keer tot de derde toer. En dan keer je je werk. Dus je laat het echt. Dit laat je gewoon hangen. En dan keer je je werk. En dan gaan we weer terug haken. En dan gaan we weer terug uh, die breisteek haken. ik doe het maar de breisteek. Uh, we hebben een losse gedaan al, omslaan en in de achterste lus je draad ophalen en door twee omslaan insteken draad ophalen en door twee omslaan insteken draad ophalen en door twee en zo ga je heel toer 4 is dit nu toer 4 ga je zo afmaken tot het eind ja soms dan heb ik hem niet helemaal lekker maar ik moet ook filmen en haken tegelijk en je moet een beetje in je ritme komen met deze steek dus toer 4 is alleen maar uh, ja ik noem het even de brei steek dus omslaan in steek in de achterste lus en zo de hele toer toer 4 maak je zo af en op het einde dan zie ik je weer terug, tot zo we zijn op het einde van de vierde toer en let goed op de laatste steek want je ziet het eigenlijk hier aan die voorste lusjes wat de laatste steek is want je denkt dit is de laatste steek maar hier zit er nog een achter daar kan je het eigenlijk heel goed aan zien Dus ik moet nog twee Steken en dan zijn we weer op het einde van de vierde toer, heb je echt heel mooi die brei steek te pakken. En hier zijn dus die steek met die kruisjes. Nu gaan we toer 5 beginnen, en de vijfde toer is de toer waar je deze toer weer helemaal afmaakt maar hoe je dat hier doet dat ga ik dadelijk uitleggen maar we gaan gewoon met één losse keren omslaan en we steken weer in deze steek in, even goed laten zien dat je niet deze pakt, maar je pakt deze achterste lus kijk niet waar die lus uitkomt, maar die, deze achterste lus als je vaker haakt dan ga je het op een gegeven moment zelf zien, maar ik denk ik, ik zal het toch maar even goed laten zien Omslaan, insteken, draad ophalen en door twee lussen. Uh, ik kan eigenlijk nu nog niet goed zeggen tot hoe ver ik hier haak. Dus op het einde van toer 5, hier gaan we minderen. Ja, zo noem je dat. Uh, ga ik het uitleggen. Dus ik zal je dadelijk laten zien tot hoe ver ik haak. Tot zo. ik heb even de steken gesteld ik kom aan 32 steken en dat betekent dus dat je iedere keer op deze hoek waar je dus moet gaan minderen dat je daar een steek overhoudt en in die steek daar gaan we nu in steken ik sla één keer om en ik pak die laatste steek op en ik heb het nog niet helemaal gepakt in de achterste lus ja. Achterste lus pak je hem op en dan uh, gaan we dit bij elkaar eigenlijk haken en dan pak je in die hoek hier, maar dan pak ik wel um, twee lussen. Pak ik deze steek op en je haalt je draad op en je gaat door alle lussen. Dus je hebt hier um, de draad opgehaald en dan ga je door 1, 2, 3, 4 lussen. Zie je? En dan trek je het eigenlijk het werk zo bij elkaar. Dan ga je de overige steken 1, 2, 3, 4, 5 nog afmaken omslaan. Doorhalen omslaan. Insteken en door 2 omslaan. Insteken draad ophalen door twee. Achterste lus. En de laatste steek. Door twee. en dan krijg je dit is de bovenkant van de muts, ik zal hem even pakken kijk die bolt iets meer en deze valt dadelijk iets rechter, dit is dan de onderkant en dit is de bovenkant van de muts nu gaan we aan toer 6 beginnen en toer 6 is gewoon weer één losse en we keren het werk en we gaan weer de brei steek haken dus één losse, Tour 6. Tour 6, gaan we weer alleen maar in de achterste lus werken. Op, draad omslaan. Insteken. Draad ophalen. En de andere twee lussen. Het is echt wel weer hoor, deze steek. Omdat je, ja, het is de breisteek en dan krijg je echt een, een muts die lijkt alsof die gebreid is. En dat is natuurlijk wel eens fijn. Als je alleen maar stokjes haakt, bijvoorbeeld, dan is het wel een mooi resultaat. En zo maak je heel toer 6 af. dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. we zijn nu op het einde van de zesde toer uh, nu ga je de toer 3 4 5 en 6 uh, herhalen uh, dus nu ga je weer met toer 3 beginnen uh, met uh, de 7 steken en dan daarna de 11 kruisjes met stokjes en dan een kruisje met een half stokje en 2. Uh, uh, brei steken zeg maar in de achterste lus en die keer dan weer um, het kooppatroon is, uh, ja, kan je bestellen via iedereen kan haken het hotmail.com uh, als je eenmaal weet hoe je deze muts moet maken ja dat is echt heel erg leuk want um, ja je haakt hem eigenlijk gewoon in de maat van je eigen hoofd en dan sluit je hem. En dan pak je die lange draad die ik in het begin heb eraan gehouden. Dus deze lange draad. Daar maak je de zijnaad mee dicht. En de bovenkant. Dus eerst de bovenkant. En dan ga je de zijnaad sluiten. Ik zou zeggen: heel hartelijk dank voor het kijken naar de video's. Van iedereen kan haken. Duimpjes omhoog. Abonneren. En tot de volgende video. Tot ziens. Hartelijk dank voor het kijken naar de video's van Iedereen kan haken. Graag duimpje omhoog, abonneren en tot de volgende video. Tot ziens!